Welkom bij Iedereen kan haken. We gaan deze leuke zomerse omslagdoek maken. Deze is 1,35 meter 35 bij 70 centimeter. Uh, je kan hem natuurlijk groter maken of kleiner wat je wil. Um, hij is heel makkelijk omdat hij met stokjes en lossen is gehaakt. Ik heb hem uh, dit patroon weer gevonden in een oud schriftje dat ik uh, 30 jaar geleden of zo een keer uh, opgeschreven heb. Um, het is echt een uh, hele leuke sjaal, een driehoek. En zoals je ziet, zie je dus eigenlijk dat je vanuit het midden, dus je werkt van de onderkant helemaal naar de punt. En dan zie je dat je. De ene keer heb je uh, twee groepjes van uh, vier stokjes en de andere keer heb je één groepje van vier stokjes. En dan de andere toer werk je met een um, v-stitch en je hebt twee soorten v-steken v-stitch met drie lossen tussen en je v-steken met twee lossen tussen en heeft alles eigenlijk te maken alleen maar aan de bovenkant alleen maar aan de bovenkant de v-steek ik ga nu de sjaal wegleggen en ik ga het heel rustig uitleggen zodat ook jij deze leuke en het is een hele lekkere je voelt het al zachte zomersjaal, ik vind het ook een beetje een bruidsjaal dus ik uh, mag nog gaan bedenken hoe ik uh, deze zomersjaal ga noemen um, ik leg hem nu weg, ik ga het stap voor stap uitleggen en ik zal eerst zeggen wat je nodig hebt je hebt nodig drie bolletjes wol en het is super soft van Zeeman en hier staat dat je hem kan haken op haaknaald nummer 3 of 4 maar ik ben van de losse sjaals en ik gebruik haaknaald nummer 6 en dan krijg je inderdaad deze lekkere ja je kan het natuurlijk niet voelen op beeld maar je ziet wel een beetje zo hoe lekker luchtig deze sjaal is en ja hoe mooi en je blijft natuurlijk altijd aan de goede kant werken en dat komt op de manier hoe je haakt, je haakt eigenlijk de v-stitch aan de ene kant en aan de andere kant uh, werk je met stokjes dus drie bolletjes wol van de supersoft haaknaald nummer 6 een schaartje, een stopnaald en een centimeter en dan begin je met uh, je haaknaald en je bolletje wol en dan gaan we het heel rustig uitleggen. Je zet een opzetlus op, dan haak je 5 losse: 1, 2, 3, 4, 5. En je sluit de ring in de eerste steek met een halve vaste dan zet je 3 losse op 1 2 3 en dan ga je drie stokjes in de ring zetten 2 losse en 4 stokjes en dan is dit je eerste toer dan ga je 3 lossen doen 1 2 3 en je keert je werk net als een blaadje zo maar je houdt dus dit touwtje of dit draadje het is meer een draadje natuurlijk hè, met wol hou je beneden en dan ga je de v-stitches maken en de v-stitches zijn nu doe je nog uh, even nadenken. Uh, twee lossen. En dadelijk wijst het zichzelf voor. En tussen het eerste, dit telt als een stokje, en het tweede stokje, daar zet je een stokje. Dan twee lossen. En dan ga je in het midden een grote V-steek maken. En een grote V-steek is niks anders dan een stokje. 3 lossen en een stokje daar hou je altijd het midden voor aan met de grote v-steek stokje 3 lossen en een stokje en tussen de v-steek doe je altijd 2 lossen en dan kom je hier op het eind hier zet je tussen het laatste en het ene laatste stokje een stokje dus weer een v-steek komt hier maar dan twee lossen en weer een stokje tussen de 1 laatste en de laatste en dan is dit doel 2, dus doe 2 zal nog een keer herhalen dat zijn eigenlijk 5 lossen en een stokje tussen het eerste en het tweede stokje in, dan twee lossen, dan in het midden hierboven een stokje 3 lossen en een stokje. Dan twee lossen, een stokje tussen de ene laatste en de laatste, twee lossen en een stokje. Dus dit is de tweede toer. Dan gaan we nu naar de derde toer. Dan doen we drie lossen en je keert weer je werk en je houdt je draadje aan de onderkant. dan zet je hier drie stokjes in want deze telt mee als een stokje dus drie stokjes dan één losse en dan zijn we al aan de bovenkant en de bovenkant betekent twee groepjes van 4 en dan doen we twee lossen tussen 4 en 2 lossen, en in dezelfde opening aan de bovenkant 4 stokjes na elk groepje van 4 zet je een losse en dan gaan we in deze v-steek ook weer een groepje van 4 stokjes maken Dit is alweer de derde toer. Zo moet hij eruit komen zien. Dan doe je 5 lossen 1, 2, 3, 4, 5. Want je keert het werk weer en je houdt je draadje aan de onderkant. En dan gaan we nu weer allemaal V-steken maken. Dus je eh, zet weer een stokje tussen de eerste en het tweede in. lossen en dan pak je de volgende opening en dan zet je ook een v-steek in maar omdat deze net boven het midden zit midden bovenaan en hier komt dadelijk ook een groepje van twee dubbele stokjes zet je hier een grote v-steek in dus de tweede opening wordt een stokje drie lossen en is alleen maar aan de bovenkant elke keer de grote v-steek na de V-steken zet je elke keer 2 lossen. Hier moet je gewoon ritme in krijgen hoor, dan in de bovenkant weer een grote V-steek, dus een stokje 3 lossen. En in dezelfde opening een stokje. Dan weer 2 lossen, en deze. Opening is weer naar het bovenste, en hier was er een V-steek van 3 de bovenin 3, en hier gaan we ook een V-steek van met 3 lossen doen. Dus een stokje 3 lossen en een stokje. En nu moeten we alleen nog aan deze kant een gewone v-steek maken en tussen de v-steken zetten we elke keer twee lossen dus tussen het laatste en het voorgaand laatste zetten we een stokje twee lossen en een stokje en dit is alweer de vierde toer, want dit was 1 2 3 4 en die hoort er zo uit te zien dus echt dat Je echt v-steken hebt: hier een v-steek in het eerste en tweede stokje, dan twee lossen en dan weer in die opening: weer een v-steek met drie lossen. Tussen de groep, de v-steek in twee lossen, dan een v-steek met drie lossen, tweeën tussen een stokje, twee lossen, drie lossen, een stokje, twee lossen en dan tussen het ene laatste en de laatste een stokje, twee lossen een stokje dan gaan we nu naar toer 5 en dat doen we met drie lossen en we keren het werk dus we pakken nu drie lossen 1 2 3 en we keren het werk en we houden het draadje aan de onderkant en hier in deze opening in die v-steek zetten we nog drie stokjes want die eerste lossen die tellen mee als een stokje 3 lossen tussen elk groepje van de 4 zetten we één losse dan gaan we weer naar de volgende maar omdat deze net voor het midden bovenaan zit wordt dit ook een groepje van 2 uh, keer 4 met twee losse nee ja met één losse tussen, sorry. Dus dit wordt een groepje van vier. een lossen. En nog vier stokjes. in dezelfde opening en zo'n dubbele doe je alleen maar net voor de middenboven waaier dus eigenlijk alleen maar alleen aan de bovenkant maar um, het is wel per toer uh, om en om dus de ene keer doe je 4, de andere keer doe je 2 in, maar ik laat het nog een keertje zien hoor we gaan nu nog een losse tussen doen en dan gaan we middenboven gaan we deze weer herhalen altijd middenboven is dit gewoon hetzelfde dus je moet het draadje aan de onderkant en hier zetten we weer 4 stokjes 2 lossen en 4 stokjes dan gaan we nog één lossen en dan gaan we in die volgende v-steek gaan we weer zo'n groepje van 2 keer 4 stokjes doen goed die v-steek in de gaten houden dat je die ook echt dat je daar ook je stokjes inzet het haak echt lekker weg hoor met haaknaald nummer 6, Twee lossen tussen als je nu niet snel meer een sjaal af hebt, dan, uh, ja, dan weet ik het eigenlijk niet meer. Deze kan je gewoon, als je eenmaal uh, na toer 8 bent of zo, dan uh, kan je deze wel dromen. Dan nog 1 lossen. En dan gaan we in die laatste V-steek weer 4 stokjes doen. 1, 2, 3, 4 dan moet hij er zo uitkomen zien zie je hier heb je een dubbele en dan pak ik even de sjaal erbij en we zijn nu op deze in deze toer en dan zie je dat je hier de dubbele groepjes heb van 4 maar als je hier naar boven werkt dan zie je dat dit verspringt dus eerst 4 dan weer een rij in v steken en dan heb je een enkel uh, groepje van 4 en dan weer een dubbel en dan weer een enkel en dan weer een dubbel en de rest hier dit zijn allemaal groepjes van 4 allemaal maar hier dit gaat vanzelf dit gaat dadelijk vanzelf alleen hierboven. Dit is om en om, om en om, om en om. Maar als je het gewoon zelf dadelijk gaat doen, dan, uh, ja, dan ga je het begrijpen. En omdat we nu weer de toer gaan beginnen met de V-steken, gaan we nu 5 lossen doen. Als je 5 lossen hebt uh, gehaakt, dan keer je, je werk. En dan gaan we nu een stokje maken tussen de eerste en de tweede, twee lossen, een stokje, twee lossen en een stokje in dezelfde opening. Dus, het is de V-steek met twee lossen. Daarna doe je ook weer twee lossen. In deze opening weer een v-steek maken met twee lossen. ertussen een stokje. Twee lossen. En in dezelfde opening een stokje. Dan weer twee lossen. In deze opening tussen die twee groepjes weer een gewone v-steek met twee lossen. heb je de v-steek gedaan doe je weer twee lossen en dan kom je bovenaan en dan kan je zien he, door het touwtje hieronder en dan doe je hier bovenin een grote v-steek die doe je altijd bovenin met 1 2 3 lossen dus de grote v-steek die komt bovenin 2 lossen en ik ga misschien te snel even terug uit tussen deze twee groepjes in, in deze opening, weer een v-steek, dus deze toer is helemaal met v-steken twee lossen. en hier tussen dit groepje met die grote en die zit altijd zeg maar om en om dadelijk voor die middelste waaier in de opening een stokje 2 lossen, een stokje, dan weer twee lossen en dan ben je nu weer bijna op het einde in die opening een v-steek en tussen het laatste en het ene laatste stokje weer een v-steek en dat is het einde van de toer en als je v-steken hebt gehad die toer dan ga je met stokjes weer werken dus dan doe je altijd drie lossen en dan draai je weer het werk en nu omdat je de vorige toer met die dubbele stokjes voor deze uh, midden midden waaier hebt gedaan ga je nu alleen nog maar groepjes van 4 maken tot bovenaan, daar ga je een groepje van 2 keer 4 maken, dus dit zijn 4, 4, 4 4 stokjes en er zit gewoon een losse tussen. Deze telt nog mee als begin stokje, dus in het begin doen we 3 stokjes en elke keer een losse tussen de 4 stokjes. In deze V-steek weer vier stokjes en lossen in de V-steek vier stokjes. Een losse tussen in de v-steek vier lossen of vier stokjes een lossen en bovenaan doe je twee groepjes en drie lossen dus twee stokjes of vier stokjes drie losse en weer vier stokjes een losse en weer 4 stokjes in de V-steek 1 lossen en zo herhaal je dit patroon continu dus je doet het om en om als je nu verder zou gaan dan ga je met um, 5 lossen weer verder en je keert het werk en je doet overal een v-steek en bovenaan doe je een grote v-steek met 3 lossen en dan hier weer een v-steek als je dan weer op de teruggaande toer gaat dan zie je dat je hier een dubbel groepje hebt van 4 en die ga je ook hier bovenaan erin zetten net voor het midden hier ga je die dubbele groepjes zetten in de v-steek dus dit is de uitleg voor de zomerse omslagdoek ik vind het uh, ja net mijn uh, bruidse uh, omslagdoek maar dat is maar net uh, waar je van houdt ik denk dat ik het, het uh, mijn bruidsjaal ga noemen en um, ja, je moet zelf weten welke rand je eromheen wil haken maar deze heb je zo door dit patroon en ik zou zeggen graag duimpje omhoog voor uh, als je deze video leuk vindt en uh, op mijn foto klikken voor te abonneren en dankjewel voor het kijken en tot de volgende video